Haken, we gaan vandaag interlocking crochet haken, en dat is deze hele leuke steek. Hij is aan beide zijden uh, gelijk, dus hij is heel erg geschikt voor dekentjes of andere uh, werkstukken, tassen, kussentjes, dassen. Uh, het is gewoon echt een uh, mooie steek. Je hebt dus twee verschillende kleurtjes nodig. Kijk, ik heb haaknaald 5,5 gebruikt en het is echt een hele mooie, mooie, soepele steek geworden. Je kan het gebruiken voor dekentjes, want deze kant, kijk, die is precies hetzelfde. Dus daarom is het echt een heel mooi project voor een deken, zodat je alle kanten kan je deze steek interlocking, kan je dit gebruiken als je dus allebei de kleuren aan de rechterkant hebt. Dan begin je weer met de witte. Ik leg de witte wol iedere keer aan de linkerkant want dan ja, dan zitten mijn draden niet heel de hele tijd in de war. En je steekt je haaknaald door de witte. Lus 1, je hebt al vier lossen gemaakt en deze, die grijze, die hou je gewoon aan de voorkant. En je ziet dat dit eigenlijk hiervoor nou op ligt en je haakt alleen maar in de kleur waar je mee uh, haakt. Dus je haakt om het stokje heen met de kleur waar je mee bezig bent. En je ziet dat hier twee steken gemaakt moeten worden en die moeten een relief stokje aan de voorkant zijn, dus je gaat voorin in en je haalt je stokje op even inzoeken ik heb even de grijze bol erachter gelegd zodat je iets beter kan zien je gaat dus met je haaknaald in het begin hier voorlangs je gaat achter je stokje door en dan duw je dus het stokje naar de voorkant, dus dan heb je ook het stokje voorlangs je haalt je draad om je haalt door omslaan door twee lussen omslaan door twee lussen en na elk stokje een losse Lossen. En je ziet dat je er hier nog één aan de voorkant moet doen, dus je slaat om. Je moet een relief stokje naar de voorkant halen, dus je steekt in je duwtje stokje naar voren. Je slaat om en je maakt een stokje. Zie je dat je twee reliefstokjes aan de voorkant hebt gemaakt en je maakt weer een losse, omdat deze is een reliefstokje aan um, de achterzijde, wit is altijd achter, en straks met grijs zal ik zeggen hoe het dan moet, maar wit tussen die hokjes in, dus die enkele die zijn altijd achterliggend en waar je twee stokjes moet haken hier dus die zijn aan de voorkant dus deze voor achter 2 voor één achter 2 voor en tussen elk stokje weer een losse die losse hebben we net gedaan nu moeten we dus een stokje aan de achterkant maken dus we slaan om we kantelen even deze grijze naar voren en nu moeten we dus om het stokje heen en dan duwen we hem naar achteren dus we gaan nu van de achterkant erin en we duwen het stokje zo naar achteren je slaat de draad om de haaknaald en je haalt door en je maakt je stokje af door twee omslaan door twee en je maakt weer een losse je ziet dat je dus dan heel mooi dit stokje naar de achterkant hebt gemaakt die los hebben we al gedaan tussen deze twee grijze in zouden we twee stokjes aan de voorkant maken dus we slaan om je haakt weer om het witte stokje heen en je maakt een relief stokje aan de voorkant 1 lossen en je maakt nog een relief stokje aan de voorkant zie je, en anders trek je even aan je, aan je werkje. Je steekt in, gaat achter je stokje langs. En je maakt een voorste reliefstokje. En weer 1 lossen. Ja, het is een heel leuk patroon en als je door hebt dan haak je gewoon straks lekker weg ik probeer het zo rustig mogelijk uit te leggen hier zie je weer tussen die twee grijze dat je dus een achter stokje achterlangs moet maken dus je gaat met je haaknaald achterlangs en je duwt met de voorzijde naar achter En je maakt je stokje af en dan lossen. En je ziet ook uh, dat je voor jezelf een paar dingen op kan schrijven. Het patroon is ook te koop. Daar heb ik ook een paar tips op staan. En uh, maar goed, dit. Uh, ik hoop dat je het filmpje ook goed kan volgen. Nu weer twee aan de voorkant. Je gaat alleen maar om je stokje langs van dezelfde kleur. Omslaan en nog een losse en dan maak je nog een stokje aan de voorzijde dus je gaat er voor in je gaat achter het stokje langs draad om slaan, en je maakt je stokje af en een losse en nu weet je al wat je moet doen hier tussenin dit wordt dus een achterlangs Stokje, dus omslaan. Je gaat er achterlangs, langs, je duwt hem dus naar achteren en je maakt je stokje weer af. En een losse. Tussen elk stokje zit een losse en dat is ook logisch, want ja, die ruimte heb je gewoon nodig voor straks als je weer met de andere kleur bezig bent. En hier moet je twee stokjes aan de voorkant maken. Dus je gaat ervoor in, je duwt het stokje naar de voorkant, je slaat om, omslaan door twee, omslaan door twee en een, een losse en weer een voorlangs stokje. En een losse. En hier een stokje achterlangs. En een losse. Even mijn bolletje zo. Ik leg hem maar even achter, zodat het zodat so je het makkelijker kan zien door het witte. Kijk, even uitzoomen. Je kijkt ook iedere keer je toer na of het klopt. Je moet eigenlijk elke keer 2 voor, 1 achter. 2 voor, 1 achter. Dus nu weer 2 voor, 1 lossen. En nog een voorste. En een losse. En iedere keer kijk je zo naar je werk. Hoe je hoeveel je, hoe je bent en of je geen foutjes gemaakt hebt. Want dan ben je nog net op tijd om het eventjes uit te halen. Uithalen gaat ook heel makkelijk. Nu nog één naar achteren. Dus je steekt achterin. Je duwt je stokje naar achteren en je maakt je stokje af. Even opnieuw en een losse. Nu weer twee aan de voorkant. Eén losse en weer één aan de voorkant. 1 losse en we zijn al bijna op het einde. Kijk hier moeten we nog één aan de achterkant, 1 losse en weer twee aan de voorkant en een losse. losse tussen de grijze in gaan we nog een stokje aan de achterzijde maken Je steekt achterin je duwt je stokje naar achteren en je hebt een stokje aan de achterzijde dan hier nog twee aan de voorzijde een losse en zorg dat je ook bij je eigen kleur blijft dus dat je echt om het witte heen haakt een losse en nu gaan we het laatste uh, relief maken en dan dit is het laatste relief van de witte kant en je zorgt dat je grijze draad hier aan de achterkant blijft omslaan je gaat achter het witte langs achter het stokje, je haalt je draad op oh, ik moet eerst omslaan sorry hoor omslaan achter het stokje langs je haalt je draad op omslaan door twee omslaan door twee en een losse en dan ga je nu de laatste maken en de laatste steek steek je of maak je het laatste stokje maak je om die vier lussen heen van het begin omslaan je steekt in je haalt je draad op omslaan door twee omslaan door twee en dan hoort zo je grijze draad zo eruit te zien de grijze kleur en dan gaan we vier lossen maken 1, 2, 3, 4. En dan trek je even goed een lange lus maken. En ik vind het fijn om even een steekmarkeerder erin te zetten. Zodat, zodat je straks dit. Want dit moet je even bewaren. Want je gaat nu aan de grijze toer beginnen. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo we zijn nu klaar met de witte toer en nu schuif je je werk eigenlijk weer naar rechts want nu gaan we de grijze toer beginnen en je steekt je haaknaald door de lus de vier losse heb je al gedaan en nu gaan we het eigenlijk weer hetzelfde doen als de witte draad alleen gaan we tussen de twee uh, witte tussen die blokjes in hier gaan we een voorste relief stokje maken dus we slaan om en we gaan tussen die twee witte in gaan we een voorste relief stokje maken dus je slaat om je haalt je draad op en je gaat een stokje maken en je maakt een losse dan gaan we deze 2, die groepjes van 2 worden achterste relief stokjes, dus je gaat achter erin. Je duwt je stokje naar achteren, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2 één lossen. Nog een keer achterin steken. Je duwt je stokje naar achteren, je haalt je draad op, omslaan. Door 2 omslaan door 2 en dan zie je dit als resultaat. Je ziet dat die eerste is een voorste relief stokje en die 2, dit zijn achterste relief stokjes, en dan krijg je ook dit grijze, ja, dit mooie figuurtje. En dan ga je weer naar tussen die twee bitten, is het een voorste relief stokje, Een losse, dus altijd 1 losse tussen elk stokje, en we gaan een voorste relief stokje maken. Dus je steekt je draad of je haaknaald voorin en je haalt je stokje aan de voorkant. Je haalt je draad om de haaknaald en je haalt door omslaan door 2, omslaan door 2 en 1 losse. Zie je dat je hier de voorste twee achter 1 voor en nu gaan we weer twee achterste relief stokjes maken en een losse omslaan? Je, je steekt in je duwt je stokje naar achteren, je haalt je draad op omslaan door twee. Omslaan door 2 en 1 losse, dan gaan we weer tussen die twee in het vierkantje gaan we een voorste relief stokje maken. Dus je steekt in je haal, gaat om je stokje heen, omslaan, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2 en 1 losse. zie je dat het al opschiet zo? nu weer twee stokjes naar achter één losse omslaan insteken, stokje naar achteren duwen, je haalt je draad op omslaan door twee omslaan door twee en een losse voorstel relief stokje en een losse achterin steken we gaan er nu twee aan de achterkant maken twee stokjes en een losse en ook insteken en je duwt je stokje naar achter, een losse. Nu gaan we weer een voorste relief stokje maken en een losse. Nu weer twee achterste. Een losse En dan lossen. Nu weer een voorste. En een losse Twee achterste deze ging even niet makkelijk maar het haakt echt heel makkelijk weg en een losse en nog een achterste en een losse een voorste en een losse achterste moment opnieuw achterste en een losse nog een achterste en een losse een voorste En een losse. Achterste. En een losse. En je ziet dat je hier op het einde bent. En dat doe je net. Ja, pak je hem eigenlijk ook altijd aan de achterkant. Maak je het stokje. Dus je slaat om. Je blijft bij de grijze draad. En het einde witte hou je aan de voorkant die laat je ook zo liggen hier waar de steekmarkeer eraan gezet is net je slaat om dus je steekt ook echt even opnieuw je slaat om en je steekt ook echt hier in die lus in en ik steek eigenlijk altijd in zoals ik hem het laatste stokje heb gedaan dus achterkant omslaan draad doorhalen omslaan door twee Omslaan door 2. Dan weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. En je trekt aan je lus. En hier zet je ook weer een steekmarkeer erin. dus dit zijn dit was de witte toer en de grijze toer en dan zie ik je zo weer terug, tot zo! voor het kijken en tot de volgende video ik zou zeggen graag abonneren, hier op de foto klikken duimpjes omhoog heb je vragen dan zet ze hier onder de video uh, die beantwoord ik zo snel mogelijk en ik zie je zo weer terug tot tot de volgende video